Als je open leermateriaal hebt gemaakt, dan wil je natuurlijk ook dat mensen dat materiaal gemakkelijk kunnen vinden. En daar is Wikivijs Delen voor bedoeld, want Wikivijs Delen is een tool waarmee je metadata kunt toevoegen. En dat wil zeggen dat je eigenlijk het leermateriaal wat je hebt gemaakt gaat beschrijven in onderwijskundige termen. Dus je kunt aangeven voor welk vak het materiaal bedoeld is, voor welk leerniveau het bedoeld is en eigenlijk nog veel meer. Nog wel even belangrijk om te vertellen. Je kunt Wikiwijs delen, niet alleen gebruiken om materiaal dat je zelf hebt gemaakt te metadateren, maar ook om metadata toe te voegen aan materiaal dat ergens bijvoorbeeld op internet staat en dat gebruikt mag worden door het onderwijs. Je kunt je voorstellen dat als je daar informatie aan toevoegt... dat het ook beter vindbaar gaat worden als je dat binnen je schoolbeeld gaat inzetten. De plek waar dat materiaal te vinden is... plus de beschrijving van dat materiaal, al die metadata... die wordt opgeslagen in een grote landelijke database en die heet EduREP. En EduREP wordt dan ook weer gebruikt door zoekmachines zoals Google, maar ook zoals Wikibijs zoeken, om dat materiaal te vinden. En dan kun je het uiteindelijk als gebruiker ook weer opvragen. Hoe werkt Wikibijs delen nu? Dan ga je allereerst naar mijn.wikibijs.nl en daar kun je je aanmelden. Werk je op een school, dan heb je in het algemeen een schoolaccount. En dat betekent dat jouw school voorkomt in het overzicht van scholen wat je hieronder ziet staan. Dus dan typ je je schoolnaam in en dan komt hij vanzelf naar voren. Werk je nou niet op een school of heb je geen schoolaccount, dan kan je zelf een persoonlijk entre-account aanmaken. Nou, ik typ hier even de naam van mijn school in, kennisnet. En dan kom ik in het normale aanmeldscherm van de school terecht. In dit geval is dat dus het kennisnet aanmeldscherm. Meld ik me aan. En dan bereik ik wikibijs, mijn wikibijs. En wat je hier ziet, is al een overzicht van alle materialen die ik heb gemetadateerd, waar ik dus beschrijvingen bij heb gemaakt. Nou, hoe gaat dat nu in zijn werk? Het is eigenlijk heel simpel. Ik klik op nieuw. En als eerste kan ik dan kiezen, wil ik een bestand toevoegen of een link? Staat mijn materiaal ergens op internet, dan zou ik kiezen voor link. In dit geval kies ik ervoor om een bestandje te gaan toevoegen. Nou, dat bestand kan ik vervolgens kiezen. Even deze. En aan dat bestand kan ik een naam geven. Nou, in dit geval uh, noem ik het eventjes uh, dat zie ik En dan kan ik een korte omschrijving meegeven korte omschrijving. Ik maak er maar even iets van, maar dit is heel belangrijk om te doen. En waarom? Omdat als het materiaal strakjes gevonden wordt via Wikibijs, dan wordt in het overzicht van gevonden materialen, wordt al de titel vermeld en ook de omschrijving. Dus hoe beter die omschrijving is, hoe fijner het is voor mensen die het materiaal willen gebruiken, omdat zij dan alvast een goed beeld hebben van wat dat materiaal gaat inhouden. Vervolgens kun je trefwoorden opgeven. Nou, wat zie ik? Dat is eigenlijk een les over het oog. Maar het woord oog zie ik nog nergens terug. Dat ga ik even opnemen als trefwoord, zodat mensen die daarop gaan zoeken, het ook kunnen vinden. En dan ga ik verder met het opgeven van gestructureerde metadata. Dat betekent dat ik hiervoor kan kiezen uit lijstjes. Grote. Bij grootte kan ik kiezen uit vier vormen, waarbij ook staat uitgelegd wat er met iedere grote wordt bedoeld. Nou, Stel je voor, die les over het oog is gewoon een les met een begin en het eind. En dan klik ik op opslaan. Wat voor type? Nou, In die les leg ik dingen uit, maar er zit ook een open opdracht in. En nog een gesloten opdracht, dus deze drie ga ik aanklikken. Leerniveau. Voor wie is mijn les bedoeld? Nou, mijn les in dit geval is bedoeld voor het VO en dan met name voor HAVO, HAVO 4 en HAVO 5. Je kan hier natuurlijk ook meer dingen kiezen. Hè? Dus stel je voor dat je zegt hij is ook geschikt voor VWO, dan kan ik ook kiezen voor VWO 4, 5, 6 bijvoorbeeld. Klaar? Dan klik ik op opslaan. En dan zie je je keuzes ook hier netjes terug. Voor welk vak is het geschikt? In mijn geval was het geschikt voor het vak biologie. En dan zie ik nog dat ik hier een onderverdeling kan maken. En in dit geval zou ik dan kunnen kiezen voor een biologische eenheid en orgaan. Nou, als je klaar bent, dan klik je weer op opslaan. Dan zie ik hem ook staan. Bij de doelen worden de kerndoelen opgenomen. Die kerndoelen richten zich op de onderbouw VO en ik heb gekozen voor biologie, HAVO en VWO bovenbouw. Dus voor mij zijn deze niet relevant. De taal van het lesmateriaal die staat standaard op Nederlands. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij voor tweetalig onderwijs materiaal in het Engels maakt of wat dan ook. Dat kun je natuurlijk aanpassen. Wie is de doelgroep? In mijn geval is het materiaal bedoeld voor de leerling. Hoe lang is de leerling ermee bezig? Dat hoef je niet in te vullen, want er is natuurlijk ook heel veel materiaal waarbij dat niet gemakkelijk aan te geven is. Of waarbij het er maar net aan ligt hoe een leraar die opdrachten gaat verstrekken. Nou, wie is de uitgever? Als je daar niks in zet, dan komt er wikibijs delen te staan. Nou, in mijn geval zeg ik maar even dat ik de uitgever ben. En ik ben in dit geval ook zelf de auteur van het materiaal. Ik ben het materiaal ook aan het delen. Daar kan ik ook verder niks aan doen, want op deze manier ben ik aangemeld. Dan kies een licentie. En eh, ik heb hier de keuze uit twee vormen van licenties, CC BY 4.0 en CC BY SE 4.0. Hier staat ook netjes aangegeven wat die verschillende licenties inhouden. En ik kies hier voor CC BY 4.0. Kosten. Standaard staat ingesteld dat het materiaal eh, zonder kosten gebruikt kan worden. Als dat anders is kun je het hier aangeven. En er staat hier nog of de gebruiker moet inloggen om gebruik te maken van het materiaal. Nou is in dit geval ook niet zo. En tenslotte staat er nog iets over de zichtbaarheid. Standaard staat dit ingesteld op openbaar. Dat betekent dat je het lesmateriaal wilt delen. Maar stel je nu voor dat je denkt, ja maar ik moet nog even overleggen of die metadata goed staat. Dan kun je hem ook op niet openbaar zetten. Nou, in mijn geval zet ik hem even op niet openbaar. Want ik heb hier eigenlijk onzin in zitten voegen, dus ik wil niet dat iedereen dat strakjes gaat zien. En dan klik ik hier op opslaan of op publiceer. En wat je nu ziet in dat overzicht, als ik even omsorteer op de datum waarop het materiaal is aangemaakt, dan zie ik dat mijn les die de titel Wat zie ik heeft, Vandaag is aangemaakt en dan zie je ook dat dit materiaal niet openbaar is en dat je ook niet de link kunt kopiëren. Stel je voor dat ik iets wil veranderen of ik wil het materiaal alsnog publiceren, dan kan ik gewoon op de link klikken, dan kom ik weer bij de metadata terecht en dan kan ik veranderen wat ik wil veranderen. En als je je materiaal dan hebt gepubliceerd, nou ja, dan kunnen anderen dat weer terugvinden, onder andere via WikiWise. Als je in WikiWise zoekt, dan hoef je ook helemaal niet aan te melden of zo. Ik zoek nu in alle materialen en dan zie je hier aan de linkerkant de filters. Nou, dan zou je kunnen zeggen: ik zoek materiaal voor het VO. En ik zoek materiaal wat ik in de HAVO, in HAVO 4, kan gebruiken. En ik zoek dat voor het vak. Biologie en het moet gaan over de biologische eenheid en dan bijvoorbeeld over de spijsvertering.